En weer een gave spreker die ik hoorde op het Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Alexander Oosterwalder, de grondlegger van uh, het Business Model Canvas. Nou, die heeft een stortvloed van ideeën over het publiek uitgestort. Te veel om op te noemen. Uh, er is een filmpje van gemaakt en overigens heeft Monique van Rooy daar ook een hele mooie plaat van gemaakt waarin je zijn verhaal terug kan lezen. Wat mij raakte waren twee opmerkingen. De eerste, ideas are cheap, they don't matter. En de tweede: een businessplan is een fantasy made concrete. It should not be taught at business departments. It should be taught in the creative writing class. Als hij daar wat meer over vertelt, dan zegt hij eigenlijk met alleen een idee ben je er gewoonweg niet. En wat heel veel organisaties, en ik ben er zelf eentje van, heel goed kan, is fantastische verhalen vertellen over hoe goed hun idee wel niet is. Maar als je het niet verkocht krijgt, dan heb je er als ondernemer gewoonweg niet zo vreselijk veel aan. In Nijmegen heb je een winkel die heet Ieder zijn vak. Daar kan je, als je een spulletje, dingetje hebt gemaakt, kan je dat in een heel klein stukje etalage wat je huurt aanbieden. Met een prijskaartje eraan. Dat is slim, want dan kan je gewoon weer kijken of een klant het ook zou kopen. Die laatste vraag die stellen een hoop ondernemers net niet vaak genoeg, zegt Alexander Ozenwalder. Dus gave ideeën maken, maar niet kijken of iemand het voor een vast, vaste prijs ook echt zou kopen. Ja, dat is eigenlijk het bouwen van luchtkastelen. Uitdaging dus aan mij en aan de mensen die getriggerd worden door dit filmpje. Als je nou een goed idee hebt en je vertelt mensen erover, want dat is een goed idee, en ze zijn enthousiast, vraag hun dan, goh, zou je het ook kopen? Waarschijnlijk vragen ze jou dan, wat kost het? En als ze bij die prijs zeggen, ja, ik zou het inderdaad kopen, dan moet je even een handtekeningetje zetten onder een voorlopige koopovereenkomst. Dat is het verschil tussen een goed idee en een goed idee wat in je onderneming ook helpt groeien. Check even hieronder uh, of hierboven de link naar de plaat die Monique daarvan gemaakt heeft. En um, nou, er komt vast nog wel een nieuwe review aan.